Ik ga niet in de fik. Dat lijkt nu rood. Ja, is er. Ja, ja, Go go go go, Nice. Nice. Nice. Nice. Nice. Nice. Nice. Nice. Nice. Nice. Nice. Ja, één mannen in, in het compound, actually, dan. dus Dat is pretty quick. Ja. Yeah. Wat well, die sparkskerel was zijn. Mij een beetje op 70 meter killen. Ik kan of niet 70 meter door de mist kijken. Ja, dat dus. Ik heb helaas geen stemshot meer. Ik, hij zegt, oké, okay, geen probleem. Ah, uh, hij in het weiland joh. Ja? Nice. Hij heeft honden achter ze gaan. Let's go, dude helemaal links nu. Nice. Oh. Ik scan een keer, ja. ja ze je is er ook achter. Daar ergens. Oh, dat is echt spannend. Ja. Ben niet dood? Mooi. Ga hem graag? Ik okay. heb no? hem graagd. Hij heeft een boog. Hij bent ziek, man. What's a campy? Box op gepakt. Actually, kunnen er ding nog wel redelijk zien. Mijn ah. nee, dood. Lo. Ka zit, maar kijkteki om mensen letterlijk naast ons? Waar ah. wou ja, echt. Zo dom. Voor. Ik ben het hier ik ben weggehaakt. Ik heb geen kogels. Kom hier. Drop hier helemaal. Nee, enige geraakt. Kom mij toe, I guess. Ik dacht die... die, die... Twee man achter o die o deur. Die ding. Oké, okay, ik gooi een bom erop, I guess. Ik ben gespamd. Ik ben gespamd. Ah, hij headshot hem zelf niet meer. Waar gaat hij een keertje? going to the going okay, so to okay. Yeah. okay. I'm digging the slate, I'm gonna be honest. Ik heb er gewoon en, twee keer geïnstalleerd. Maar straks killen gewoon niet. Oh. Eén keer ah. De... oh. Oh, wow. Ik heb een geïnstalleerd. duelist? Duelist. Wauw. Staat zo nergens op deze bullshit. Dat is nooit. <laughs> ja. Ik dacht wel dat ik iemand hoorde. Twee man. Out. Gator down oh. oh yeah, yeah, yeah, yeah 6-1 door die bitches, joh. Een ander team ook nog. Waar is het andere team? No. 2 7. Die zijn lappen mannen. Wat zijn het voor wapens? In het huis. Ja, ja, ja, letterlijk ook nog. Op nee, het ik ben er letterlijk dag joh. Venus. Venus dood. dood? Ik denk dat. Nee, dat is dat, dus, ja, ja, dat zo. is allemaal een vragen of van al mensen zijn inderdaad. Nou, we hebben hier twee. <laughs> ja, dat is. Hoe kom dat je hier ik überhaupt het zo... op? Ja, ik weet ik heb geen idee joh. Ik hoor die metal steps, ik denk van hè, wat dan? Hoe dan? Nog meer mensen. Wat? Ik hoor stappen, ik, ik weet niet. Ik denk dat paranoia wordt nu. Nee. Ik denk het ook, ja. Ah, ik vertrouw het allemaal niet meer. Ja, ja, er zijn mensen! What the fuck? Dus ik had het wel fucking... Bruh. Puk, man, de hele surfer is hier. Span shit? ga je gewoon in de bosjes blijven. Oké, okay, maar... Wat? Doe dan! Hoe kilde dat hem niet? Ik ga dat voor de rest, I guess. Ik gaat ook voor de rest. Ja. Maar hij zit in het geval, volgens mij. Wat? Wat? Ja. Door de boom heen. Met dat wapen. Ja, ja, ja. Ja, de... H Hunt dan. Godverdomme, zeg. Door de...